Ja, morgen! Wij staan op het airport van Maastricht. Wij gaan zo vliegen, over een uurtje dan. Maar het zonnetje schijnt. Dus uiteindelijk willen we niet weg hier. Maar in Malta wordt het waarschijnlijk veel beter weer. Sowieso. En ik heb mijn lieve vriendin Maureen bij. Dus dat gaat een hele gezellige vakantie worden. Wij zijn zojuist aangekomen in ons hotel. En het valt nog niet tegen. Kijk, dit zijn onze bedden. En het is echt super groot. Want dit hebben we ook nog helemaal. We hebben gewoon echt een hele keuken. En dan zit hier dus de badkamer. En de badkamer is ook echt best wel groot. Wacht. Ik, uh, ik vind het er niet verkeerd uitzien, eigenlijk. Ja, we zijn dus zojuist achtergekomen dat we hier al onze elektronische apparaten niet op kunnen laden ik dacht malta europa is gewoon een normale stekker als in rome en zo maar ze hebben hier dus zo'n belachelijke qc stekker en dat is dus heel anders dan deze dus dat is een beetje jammer maar die gaan we zo even halen bij supermarkt. Wij zijn gedoucht, omgekleed en het zo want wij hebben honger. Ja. En net wilden we dus naar een restaurant, was hier in de buurt, het was ja, gewoon lekker een visrestaurant. Alleen, oh er stond een super lange rij en er kwam niemand naar buiten even vertellen van of dat gereserveerd was, of dat het afhaal was, dus we zijn nu ergens anders naartoe gegaan en we lopen dus nu hier en het ziet er super cute uit. Morgen, wij hebben net lekker ontbijt gegeten, het was niet het allerbeste ontbijt ooit, maar het was gewoon prima. We gaan straks naar de hoofdstad Valletta. Valletta. Ja, Valletta. Ja, en, die staat sinds 1980 op de Werelderfgoedlijst, heb ik zelfs gelezen. Dus, dat zal uh, wel heel mooi zijn, hoop ik. En dit is wat we aan hebben, ik heb een liefhuisbroek aan, Javiara slippers. En Maureen heeft een topje van... Zou Jong. niet oh. en. Oh van de zara en slippers pandprint dat zijn echt de lekkerste ijs in de wereld deze nou oké we hadden water nodig let's go we zijn nu aan het kijken voor een busreis en dit zijn alle puntjes waar ze dus langs komen dus alle rondjes gaan we langs dus Dat is wel leuk en het kost 13 euro Na ongeveer twee uur en een kwartier in de bus zijn we er eindelijk in één plekje dan. Marsa Lux. en het is in nu markt, We hebben net allemaal lekkere dingen gekocht, ik had nog niet zoveel honger. Wat we hier gaan doen, we gaan even chillen, even cool down, want we hebben echt super super lang in de bus gezeten. Oké, okay, we hebben dus een soort van systeem gevonden om je waterflesjes te vullen, we zijn benieuwd of het werkt. Maar één, je mag het uitproberen. Ja, ik ben een proefkonijn, hè? Het belooft: fresh, cold en pure water. Ik geloof hier, hè? Ja. En dan insert credit. Ja, dus 2 euro erin. Oh, die komt er gewoon uit. Nu krieg je er twee. Je kan ook alles uitgooien. Nee, nee je kan er twee niet water in. Woe, kijk. Yes, hij doet het! Wij zijn dus nu op een plekje genaamd Grotto en daar kan je verbazendwekkend heel wat grotten vinden. Dus wij lopen nu naar beneden. Ik weet niet hoe ver het is en tot hoe ver we kunnen. Maar ik ben wel echt toe aan een zwemmetje zeg maar. Wij zijn klaar om te gaan eten. Ons haar is nog nat, maar dat komt omdat we hier geen droger hebben. <laughs> maar goed, we hebben nog wel uh, voor mij. Is het nu nog warm? Was het nu nog buiten? 25 graden, oh. iets 25 graden ongeveer, dus het zal vast wel uh, snel drogen. En wij hebben zojuist dit plateau helemaal soldaat gemaakt. En hierna gaan we nog een lekker hoekje eten. En dat wordt choco. Lekker! Morgen. Ik was gisteren helemaal vergeten te vertellen dat we dus. We zijn gaan slapen, maar we zijn dus gaan slapen nadat we thuis kwamen en een ijsje hadden gegeten. En nu zijn we klaar om naar de supermarkt te gaan, want we gaan eventjes ontbijt halen. En vandaag gaan we iets leuks doen, maar dat hou ik voor nu nog heel eventjes schijnen. Ja. We lopen nu naar de haven van Pugiba. En daar gaan we iets leuks doen. Maar um, in Mantra heb je dus niet gewoon één rechte weg die daarheen gaat. Dus onze route is letterlijk 30 meter naar links. 30 meter naar rechts. En dan weer 30 kilometer naar rechts. Dus het lijkt iedere keer alsof je gewoon niet verder komt. We gaan zeesterren vangen. Dat gaat Pabrino doen, toch? En walvissen en zo. We zijn aangekomen bij onze activiteit. En we gaan vandaag dus. bootje althans Ik ga niet de boot uh, sturen. Want ik wil natuurlijk niet iedereen in gevaar brengen. Maar neem maar dat er gewoon een goede kapitein op zit die uh, ons overal kan brengen. Wow. Oké, okay, we zijn nu aangekomen bij de rot. En het is echt water is hier zo blauw. Het ik heb het, Ja, ik heb het gewoon nog nooit zo gezien jij. Ik ook niet. Is dus echt. Oké, okay, let op. maar er schijnt hier een feest te zijn, dus vandaar dat daar allemaal grondwachtjes hangen. Maar daar gaan we dus nog wat eten. We zijn net getrokken in Gozo, dat is een van de vissersplaats. Maar daar was dus niks te doen, zijn zo jongen. Dus we gaan nu naar zo'n hoofdstad. Allee, wat is dat? Vissersdorpje? Vissersdorpje. En daarna gaan we naar Victoria, Victoria's hoofdstad. En daar gaan we sowieso wat eten. Gewoon echt van. lekkers. Want, ja, omdat het hier dus best wel Engels georiënteerd is, zie je overal hamburgers en pizza. En Vind ik echt wel lekker, maar niet s ochtends rond en smiddags. En ja, ik kom hier eigenlijk wel gewoon voor de dress of vis, Wij allebei wel hè. Sowieso. Dus uh, dan gaan we zo maar eens even kijken wat we kunnen eten. Wij zijn nu bij Slandy. niet. En we zijn net geholpen. Klinkt heel raar. We zijn net bediend. En we willen dus pizza gaan bestellen, maar we hebben niet super veel tijd. We moeten over 35 minuten alweer terug naar de bus. En dan gaan we naar Victoria. Maar wat we nu gaan bestellen is een pizza caprese. Oh my god. Enjoy. klaargemaakt en ik heb vandaag geen mascara op jullie zien het goed ik uh, had er gewoon echt even geen zin in vandaag en omdat we vandaag zo enorm veel hebben gezien gaan wij gewoon eten bij het restaurant wat hier zit dus we gaan nu voor eten ik heb uh, nog helemaal geen idee waar ik zin in heb jij ja, wel um... ganaaltje <laughs> weer nee, het, ik heb echt nog geen idee drie dagen achter elkaar als vandaag eten eten drie dagen achter elkaar garnalen. ja inderdaad dat is wel veel we zien het wel, we gaan even lekker eten. Doei. Goedemorgen, wij zijn net wakker en de stroom is net uitgevallen. Dit licht komt van de zon, want onze telefoon laat niet op. De airco doet het niet. En ja, er is gewoon geen stroom. 20 minuten later. Stroom is not back. Maar goed, we zijn dus nog even aan het wachten op uh, de stroom. En we gaan vandaag voor of na 12 uur gaan we naar Valletta. Want dat is leuk. En we willen eigenlijk nog een andere kamer, omdat ja, waarin slaapt hij heel slecht. Dus uh, de buren hebben onze stroom gejat. Oh. Oh. Kijk dan. Wat? Oh yo, hij doet het. Het werkt. <laughs> wij lopen nu naar de bus. Wat ik nog even wilde zeggen over de boottocht van gisteren. Die boottocht ging langs Gozo en daar wordt echt overal in Malta wordt daarmee geadverteerd. Van ja, je moet dan naar Gozo, Gozo is echt super leuk. Maar um, in Gozo is er eigenlijk helemaal niks te doen. Dus wij hadden gisteren nog zo'n extra bus uh, trip erbij genomen. Om dus naar Victoria en Xlendi te gaan. Maar ook dat was niet super bijzonder. Dus uh, voor degenen die naar Malta gaan. Ja, inderdaad. Want wij hadden wel zoiets van: hoe meer hoe beter. Alleen uiteindelijk hebben we niet echt super, super veel echt mooie dingen daar nog gezien. Dus ja, moet je daar extra voor betalen? Zou ik het gewoon overslaan? Want ja, heel bijzonder is het ook weer niet. Maar voor de rest was de boottrip wel echt super leuk. Ik denk dat het wel echt een must-do is als je naar Malta gaat. Blijf! <laughs> Wat heb je nog genomen? Um, iets met kaas. Okay. Een broodje met kaas. Ik ben benieuwd. Ik ook. Het zal vast geen gouden kaas zijn. Maar wel... Italiaanse... Uh, Moltenese kaas. Dus wij hadden Paletta eigenlijk wel een beetje gezien. En toen stuiten we op een ander plekje, genaamd Slima. Dus nu zijn we in Schlima, wederom weer met Space X daar naartoe gegaan. Oftewel de bus. En nu gaan we nog even kijken of we hier wat kunnen shoppen. Want ze zouden hier dus betere winkels hebben dan daar, in Valletta. Dus ben benieuwd. Wij zijn zojuist wakker geworden, het is een uur of acht en vandaag is ons laatste dagje dus ik moet eventjes mijn koffer inpakken, hij ligt hier al klaar op mijn bed en um, ja dan gaan we onze koffer bij het hotel achterlaten en dan gaan we nog een soort van half dagje strand eraan plakken en natuurlijk eventjes om bij het straks dus ik ga even snel inpakken daarna ga ik douchen want zoals jullie kunnen zien kan dit haar en dit hoofd al uh, een uh, goede wasbeurt gebruiken en uh, ja, daarna ben ik gewoon weer bij jullie terug ja bijna, bijna. <laughs> wij zijn helemaal volledig ingepakt vraag niet hoe want het kost eventjes moeite maar we gaan nu even naar de supermarkt even eten halen want we zijn een beetje hongerig dus let's go Roermond, maar ik moet naar een andere trein dan Maureen. Dus uh, bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet Maureen ook niet eventjes te volgen op haar Instagram en mij natuurlijk ook niet. En dan zien we jullie graag de volgende keer. Doei!